Hey Robin. Hey Robin. Oh, niet zo stampen. Hey. Oh, Robin. Bem bem. Hey bem bem. Brabantje. Oh, Brabantje. De beste vrienden van Robert Dijkgraaf. Ga je ook in de regering? Hé, hey, Brabantje. Kijk eens, de laatste. Oh, nu pakt Robin weer. Hé, hey, Bem, -Bem. Hé, hey, Bembem. Bem. Goed zo, Bem Bem. Hé, hey, Bem Bem. Hé, hey, Robin. Hé, hey, Brabantje. Goed zo, Brabantje. Ho, oh, Brabantje. oh Brabantje. Het ziet er goed uit, Brabantje. Oh Brabantje. Hé, hey, Bem Bem. De beste vrienden van Robert gaan. Hé, hey, kom maar. Oh Robin. Hé, hey, Robin. Hé hey, Brabbetje, boos nog zoekt nog dingen uit.